En het draait nu weer zeer profijtelijk. Dus we zijn er wel een beetje trots en blij mee. Wij hebben ons eigenlijk niet bezig gehouden met het ondernemerschap. Wij hebben alleen het onroerend goed gerealiseerd. Dus de hele manier waarop het ziekenhuis functioneert en met patiënten omgaat, daar zijn wij ver vandaan gebleven.